Het is inmiddels weer een tijdje geleden dat ik een video heb gemaakt, sorry, ik had het zo druk, ik had examens en afgelopen vrijdag zijn we verstandskiezen getrokken, de andere twee. En het was weer echt even naar als altijd, als die keer ervoor. Dus uh, het is nu alweer een beetje bijgetrokken ik ben niet meer zo dik aan deze kant gelukkig. En ook minder pijn, maar het blijft wel heftig hoor als je verstandskiezen worden getrokken. Dus um, zo snel mogelijk regelen, als ze eruit moeten, niet meer blijven zitten, meteen eruit laten halen. Dan ben je er eigenlijk gewoon vanaf. En uh, vandaag doe ik een shoplog. Ik heb wat dingen gekocht en die wil ik graag met jullie delen. Sommige heb ik al uitgeprobeerd, andere niet. Uh, nou, in ieder geval alvast bedankt voor het kijken en ik hoop dat je het leuk zult vinden. Eerste product is een limited edition van Catrice. En ik heb hem al even laten zien op mijn Instagram. En het is een hele lichte nude tint. Het heeft iets roze, ietsje beige. Hele mooie lichte kleur. En ik heb hem nu op mijn nagels. Het ziet er alleen niet zo netjes meer uit. Maar ik hem even laten zien. En het is een hele mooie lichte tint. En hij dekt echt goed na twee lagen. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Het kost iets van 2,60 euro of iets dergelijks. Valt al mee. Mooi prijsje. En het is echt... Ja, het is gewoon top. En die verpakking. Het ziet er zo chic uit met dat rozekelen, -like, gedopje en plat kwastje, wat natuurlijk heerlijk lakt. Echt helemaal top. Uh, de tweede product wat ik wil laten zien is um, een andere van D7 in de Buff. En um, ik had natuurlijk al die ene like die toasted. nu heb ik de Natural Nudes. En oh wat zijn die mooi, ze zijn zo mooi en ja, ze vallen zo goed. En ja, gewoon allemaal van die mooie, ook weer bruin tinten, maar toch op een hele andere manier. Toch heel anders dan Lightly Toasted. Ik kan het niet helemaal omschrijven, maar de tinten zijn zo mooi. En ik ben echt weg van een beetje die groenachtige kleur. Storm heet die geloof ik. Kijk, ja Storm. Zo mooi. En ook een beetje die champagne tint. En, oh, die, die, die, die, die bronskleurige. Echt zo mooi. Echt al het geld waard. Valt heel erg goed. Uh, die zijn iets van 8 euro. En dan heb je zoveel kleuren. En ja, WC heeft is gewoon een topmerk. Ik ben er zo blij mee. Ander product die ik heb uh, gekocht uh, is dag- en nachtverzorging. Nu het weer een beetje lekker weer wordt. en je huid toch behoefte heeft aan andere soort producten. dacht ik, nou, ik kan wel even een mooie nieuwe dagverzorging aan, uh, aanschaffen. En ik heb die gekozen van Estee Lauder. Ik dacht, nou, laat ik dan maar meteen de dag en de nacht meenemen. Als <lacht> echt een rip uit mijn lijf. Iets van 100 euro of zo in totaal echt belachelijk veel geld. Maar het is zo fijn, ik had al eerder de Dewair uitgeprobeerd van Estee Lauder, maar dan voor de normale huid. Deze is iets dikker, want deze is voor de droge huid, maar het is best wel droog op dit moment. En het is zo fijn, het is een creme die hydrateert, het beschermt je huid tegen vrije radicalen van buitenaf. Er zitten antioxidanten in en ja, hij voelt gewoon goddelijk op je huid, het voelt zo comfortabel en dat potje is zo mooi, het ziet er zo chic uit, echt een aanwinst voor je kaptafel, voor je buurtentafel. En um, ja, samen met de nachtverzorging is het gewoon zo'n perfect duo. En het is zo heerlijk. En je ziet ook veranderingen aan je huid. Dan soms heb je echt zo'n uitbraak. En het is heel onrustig. En dit kalmeert. En laat je huid er echt veel mooier uitzien. Dit is de nachtpot. Oh, ook zo mooi. Ik kan niet over ophouden. <laughs> en hij is goed afgedekt. Dat is fijn als je op prijs gaat of iets dergelijks. En het ziet er zo uit: beetje komkommergroen. Heel mooi. Echt super chic. En het ruikt ook heerlijk fris. Het ruikt naar ja, komkommers. En... Oh, het is echt een ideale voorjaarsgeur. Je krijgt echt. Zo'n douche van voorjaar zeg maar, op je gezicht als je het aanbrengt. Het is zo heerlijk. ik Kan het je echt aanraden. In je huid wordt er zoveel mooier voor. Uh, S.L.O.D. heeft heel veel anti-aging crèmes. En dit is een van de weinige crèmes die niet anti-aging is. Maar ook gewoon voor ja, mensen die een jongere huid hebben. En die gewoon hun huid weer laten stralen. Extra voeden, beschermen. Ja, echt toppertjes. Dus <laughs> echte toppertjes. Uh, wat ik nog meer heb gekocht is van Catrice. De iMatic Eye Powder Pen. En het lijkt een beetje op die ik eerder heb laten zien. Dat was zeg maar ook zo'n soort crème-achtige substantie. Een highlighter heb ik ook getest op mijn blog. En dit is eigenlijk net zoiets. Alleen dan um, ja, een soort sponsje waar het poeder uitkomt. En het is zo mooi en zo ja, echt schitterend gewoon op je ogen. Ik zal het een klein beetje aanbrengen. krijgt echt zo'n perfecte highlighter. En zo mooi. Ook in je ooghoeken is het mooi om aan te brengen. En het gaat zo makkelijk, je hebt helemaal... Stel dat je op reis gaat je kunt niet alles meenemen, dit kun je gewoon zo aanbrengen. Dat is zo makkelijk. Ik heb dan de roze variant, je ziet niet echt dat het roze is. Uh, maar het geeft zo'n mooie shine, ik ben er helemaal verliefd op. Dit is echt top. En je kunt hem ook als highlighter gebruiken, onder je wenkbrauwen bijvoorbeeld. Nog iets anders wat ik had gekocht, de Focus Fix Liquid Concealer van Revolution. En uh, Sommige etelsen die hebben nu ook Revolution, een heel schap, hier in Arnhem hebben ze echt een heel schap in de etels met alleen maar Revolution producten, echt fantastisch. Want uh, je kon het namelijk niet echt kopen verder, ja af en toe bij de kruidvat of iets dergelijks. Uh, ik heb nu de concealer en ik vind de concealer erg fijn, maar pas als je de foundation hebt aangebracht, niet eerst concealer aanbrengen, daar nog foundation. Want dan, hij dekt dan niet zo mooi, maar als je eerst je foundation aanbrengt, daarna deze, dan is het echt fantastisch. Ik heb de nummer 2 Fair. Hij is vrij gelig. Maar toch ben ik er wel goed tevreden over. En het is een mooi prijsje. is van 4 euro of zo. Niet duur. Toch haalt hij het niet bij de liquid camouflage van, um, van uh, Catrice. Die is nog wel een tikkie beter. Maar het is leuk om een keer wat anders te proberen. Wat ik nog meer heb. Uh, die heb ik al een tijdje. In de City. Ik wil hem nog even onder de aandacht brengen. Want uh, het is ook zulke mooie bruine tinten. Je kunt er echt fantastische oogschaduw looks mee maken. En het zijn allemaal matte kleuren. En dat is ook wel eens fijn. Want vaak zitten er shimmers in. Het is gewoon fijn als je een doosje hebt met alleen maar mat. Gewoon als je in de, ja, als je in de mood bent voor alleen maar matte oogschaduw. is dus dit echt perfect. Zo mooi. Um, wat ik nog meer heb gekocht. Is de Prime and Fine van Catrice. En dat is lekker om te shapen. En, kijk, Catrice en Essence valt om hetzelfde bedrijf. En Essence is al net wat goedkoper. Dus ik heb hier de goedkoper van Essence. En ik heb hier de dure van Catrice. En zoals je ziet lijken ze echt super erg op elkaar. Echt heel erg. Ik kwam er wel achter dat um, de, de bronze moet ik wel zeggen, de... Die is net iets grijzer bruin dan deze. Deze is iets meer oranje bruin. Deze is iets grijzer bruin. Deze vind ik misschien net iets mooier van Catrice. Maar deze ga ik nog even echt uitgebreid testen in een video. Komt vanzelf. En dan kunnen we ze even vergelijken. En dan zal ik je veel meer over vertellen hoe je het moet gebruiken en alles. Het dus wordt helemaal leuk. En wat ik nog meer heb... Oh ja, dat zijn die blush trio's van Catrice. Die zijn nieuw. Zeker even aanschaffen, want die kleuren zijn zo mooi. En het is zo heerlijk als je drie kleuren in één doosje hebt. Ik heb dan de Rock and Rose, de nummer 30. En het zit een hele pale pink, echt zo'n hele bleke roze kleur. Beetje iets meer, ja, prinsesjesroze. En daarna iets bruinere. Al hoop ik dat het op video goed overkomt. Zo is het beter, denk ik. Gewoon hele mooie kleuren. Deze zijn wel... Ja, verschillen niet superveel. Maar je ziet het verschil wel. Um, je hebt nog allemaal andere tinten. Er zal er ook eentje met um, een oranje als de lichtste tint. En daar zit het nog steeds mee in mijn gedachten. Dus misschien dat ik die ook op. En dan als allerlaatste een heel ander soort product. Tegenwoordig is het heel erg hot om veel groene thee te drinken. Het is natuurlijk super gezond. En je hebt van Booty de 28D. ...detox, of detox moet ik zeggen, detox <lacht> Leuke woordspeling. En um, ik was hier gewoon heel benieuwd naar. Ik had hem op Instagram gezien. en uh, Toen dacht ik, goh, laat ik het eens uitproberen voor mijn blog. en uh, Het is wel een leuke doos, het ziet er heel het ziet er happy uit. Ik word er blij van als ik er naar kijk. Er zitten zakjes in voor overdag, wat je ochtends moet drinken. En voor s avonds. En um, ja, wat zou ik moeten doen? Nou, laten we maar even op detox houden, dat je je beter voelt. Energieker, zit beter in je vel, slaap beter... Kijken uh, hoort bij een gezond dieet, blablabla. Bla bla. <laughs> uh, het zijn deze zakken oh. Kijk, dan hebben we hier de overdag thee. En ook een zakje met nacht thee. En hoe, hoe leuk ziet het eruit? Ik heb ze nog niet opengemaakt. Ik dacht, ik begin er pas aan nadat ik ze op de video heb gezet. <laughs> dus uh, ja, dat begint morgen de 28 dagen periode. En dan moet je zeg maar elke dag de ochtend thee en om de dag de avond thee. En ja, het is om je body te cleansen en te detoxifyen. Dus ja, reinigen van je lichaam. Ik weet niet, we zullen zien. Ik ben heel benieuwd wat voor uitwerking het heeft op mijn hele gestel. Of mijn beter, fitter, of mijn huid er beter uitziet. Zit het zien? Misschien is het gewoon bullshit, maar ik ben er gewoon heel benieuwd naar. Dus ik ga het lekker uitproberen. <laughs> en um, groene is natuurlijk gewoon super gezond, dus waarom niet? Het was wel best wel prijzig hoor, zo'n doos iets, iets van 50 euro of zo. Dat wel echt heel prijzig, maar ik wilde het gewoon heel erg graag uitproberen, dus ik ga ervoor. Dan begint het morgen, het is dus over 28 dagen, zeg maar over een maand, 4 weken precies. Dan maak ik een nieuwe video en dan zal ik je vertellen over de resultaten, wat ik ervan vond, of het is bevallen. Ik zal tussentijds ook nog even iets op Instagram plaatsen, als ik een beetje ver ben. Dus ja, en uh, ik heb natuurlijk 300 abonnees bereikt op YouTube. Kanaal weer overheen. Ik ben er super blij mee. Ik was echt zo blij. En uh, daarom wil ik graag een giveaway houden. En ik ben nog een beetje aan het twijfelen wat ik zal doen met mijn giveaway. Um, dus laat me weten wat jullie graag zouden willen winnen. Wat vind jij fijn? Vind je het juist leuk dat je verrast wordt? Dan maak ik bijvoorbeeld een doosje met allemaal verrassingsproducten. Met producten die ik heel erg fijn vind. Of wil je juist een hele chique lipstick of wat dan ook. Ik heb al een paar dure lipsticks die ik heel fijn vind. Dat kan natuurlijk ook. Dus uh, laat het me weten. Vertel wat jij zou willen winnen. En dan ga ik er een leuke actie van maken. Nou in ieder geval voor zover. Heel erg bedankt voor het kijken. Uh, duimpje omhoog als je het leuke video vond. En ik zou zeggen nog fijne avond. En tot de volgende keer.